Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een heel leuke unboxing video maken, want ik heb net een samenwerking gedaan met mijn allerbeste vriendin. En ik ga dat dus allemaal unboxen in deze video. Zijn jullie benieuwd wat er allemaal in zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En we maar snel beginnen. Eerst gaan we beginnen met dit zakje. Er allemaal leuke spulletjes in. En deze spullen hebben niet allemaal met sieraden te maken. Maar ook wel een beetje met andere dingen. Als eerste ga ik dit zakje unboxen. Als eerste zie ik hier een superleuk doosje. Ik vind dit koudpapier echt heel leuk. Dat glinstert zo'n beetje. Oké, okay, zo ziet dat doosje eruit. En er zit een hele leuke handcreme in. Zo. Echt super leuk. Oh, die ik ook heel leuk. Dan gaan we nu door met het andere en ik denk dat ik dit ga openen. Het staat op, open. Dus ja, dan gaan we het openen. Oh, kijk hoe leuk. Er zitten nagelstickers in denk ik en een nagellakje. Super schattig. Dan gaan we gaan nu door naar het volgende en dat zit hier in verpakt. Als eerste zie ik hier leuke stickers. Leuke stickers en confetti in de, op de achterkant. Oh, super lief. Dan zit hier nog een pakketje in en hier wat confetti. En in het pakketje zit. Oh, hier is een heel leuke. Koude schelpjes in. En een schepenbiedel. Kijk hoe lief. Oké, okay, in het zakje zitten nog heel veel spulletjes. Dus ik ga eerst even het volgende nemen. Er hangt ook wat confetti aan. Ik vind het koffapier echt heel leuk. Maar dat, maar dat had ik er net ook al gezegd. Ik ga het even openen. Oké, okay, hier zit heel leuke confetti in. Zo roze, blauw. Ik vind die echt heel mooi. Dan gaan we door naar het volgende pakketje. En hier zitten heel leuke hartjes, kraaltjes in. Dit zit er nog allemaal in. Het zijn heel veel dingetjes. Ik zie het ziet er niet zo goed, maar zo zie je het beter. Dan gaan we nu door naar het volgende pakketje en dit weegt echt best wel veel. En ik ben even recht gaan staan, want anders zag je het niet zo goed. In dit pakketje zitten heel leuke kralen. Ik ga het er even uithalen. Oké, okay, als eerste hebben we heel leuke witte 4 mm kralen of 3 mm. Dan. Zit er nog heel wat confetti in. Dat doe ik eventjes aan de kant. Dan zie ik hier een leuk zelfgemaakt bedeltje. Dit zijn denk ik 4 mm groene kralen. Er zit nog heel veel confetti in. Oei. Dan zie ik hier heel kleine weertjesbedels. Wacht, we gaan het zo doen. Van die veerbedels. Die zijn heel schattig. En hier zitten nog heel veel staafjes kralen. En een hele mooie kralenmix. Echt super leuk. Dan gaan we door naar het volgende. En hier zit een sieraad in. Een heel mooi armbandje. Ik ga dat eventjes uit de verpakking halen. Want dan kan je het beter zien. Dit is een heel mooi, schattig armbandje. Dan gaan we hier verder naar het volgende pakketje. Dit is volgens mij een koek. Echt heel lekker denk ik. Ik hoop ook dat het koek lekker is. Dan gaan we hier door naar het volgende en sorry als ik soms onduidelijk praat of me verspreek. Ik ben gewoon super blij met deze leuke spulletjes. Dit heb hele leuke 4 mm kralen. En er zit nooit in. Er zit ook nog 4 mm groene kralen in. Oké, Het zakje is bijna leeg. Er zitten nog een paar dingetjes in. Ik ga dit openen. Oh my god. Hier zit een mentensreef in. Dat is echt lekker. Dan hier. Hier zitten leuke kraaltjes in. Volgens mij het voorlaatste pakketje in het zakje. En er de kraaltjes in. Oh, lief. Mosgroene 2 mm kralen. Die had ik nog wel nodig. En dan dit is het laatste. En het is heel schattig verpakking. Ik bedoel, dit is een hele schattige verpakking. En ik ga het nu eventjes open doen. Oh, kijk hoe leuk. Er zitten lekkere chocolaatjes in. Chocolate. Wacht, hè. Ja, chocolatof. En ik zie ook een chocolademunt. En dan zitten hier nog... Nog lekkere letterkoekjes. Dan gaan we nu door naar deze mega doos. De megadoos. Ik heb ook een schaar erbij genomen om het open te doen. En ik ga nu eventjes het open te doen. De doos is bijna open. En zo ziet het eruit. Ik ga het nu eventjes unboxen. Als eerste heb ik hier een canvasdoek. Er zit heel veel confetti op. Dus hier is een mooie canvasdoek. En zo zitten er twee in. Dit dus is wat confetti. Dus twee hele leuke canvasdoeken. Dan kan ik weer lekker schilderen. Dan zitten er heel veel bubbel enveloppen in. Dit zijn allemaal bubbel enveloppen voor mijn bestelling. Super handig. Dan hier zit een organza zakje met een envelopje erin. En die ga ik eventjes openen. Okay. Wow, er komt veel confetti uit. Als eerste zie ik een kaartje met haar sieraden account erop. Ik zal het hier even uh, beneden taggen. En het noem, En er staat op, hey, bedankt voor je bestelling. Veel plezier ermee. XXX Jewels by Lisa. Dus dit is leuk. En dan in het zakje zetten deze leuke mosgroen kralen. Het zijn mosgroen 2 mm kralen. En dan gaan we door met het volgende. En hier zit een mooi envelop. En mijn naam staat erop. Die gaan we even openen. Oh my god, hoe leuk. Eerst even. Oh, dit is echt wel leuk. Als eerste zitten er, zit er twee bandjes in van Twins en Confetti. Ze hebben ook een Instagram-account. En ik had dus een winactie daarvan gewonnen. En dit zit erin. Ik zal een Instagram-account ook hier even in beeld zetten. En dan hebben we ook nog dit leuke armbandje van Twins en Confetti. Met een ster. Echt super leuk. Er zit ook nog letterlijk, ik bedoel, in. En letterbedels En dan zitten er ook nog uh, 2 mm kralen in. Oké, okay, dan gaan we door met het volgende. En ik zie hier een heel leuk bakje. Ik ga de doos heel eventjes neerzetten. En dit is het bakje. Er zet op, thank you for your order. En ik ga dat nu even openen. Oh my god, kijk hoe leuk. Hoe je het kaartje is ervan afgevallen. Ik heb die heel, heel even opgehaald. Eerst is er een kaartje. En hier staat er Sierra de Counter op. En er staat opgeschreven: Hey, bedankt voor je bestelling. Veel plezier ermee. XXX Jules by Lisa. En nu gaan we verder met dit te unboxen: Er ligt overal confetti. Dus dit leuke doosje. Als eerste zie ik hier een pakje met leuke kraaltjes. Ik ga dat er heel even uithalen. Oké, okay, dus als eerste heb ik hier hele leuke hartjeskralen in het rood. Dan heel veel kourieschelpjes. En als laatste zit hier buigringetjes in en text. Dan neem ik het volgende eruit en ik zie heel leuk linten erin strikken. Nog twee hartjes kralen. Als eerste steek je hier, steekt hier heel leuk lint in. En twee hartjes kralen goud. En dan ga ik verder. Dan zie ik hier twee buisjes met glitter: dit is blauw en wit. Dan zit ook nog een heel leuk kralenpakket in. Ik zal het er uithalen. En er zit ook wel heel veel confetti in. Echt super leuk. Als eerste heb ik hier nog eens 2 mm mosgroene kralen. 4 mm roze kralen. Dan nog eens blauwachtige kralen, blauwgroene kralen. En gouden kralen. Dan zit er nog een heel leuk pakketje in. Dit is, een, dit is een kralenpakket. Ik zal eventjes alles eruit halen. Als eerste heb ik hier een sterzakje met allemaal leuke kleuren kraaltjes erin. Als ik me niet vergis zijn het 2 mm kralen. En dan zit er nog een kralenmix in met verschillende kraaltjes. Dan zitten er nog heel veel leuke sterzakjes in. In dit doosje steek ik allemaal nog leuke sterrenzakjes en heel veel confetti. Dan ligt hier op de bodem. Hier liggen nog plakzakjes. Heel veel plakzakjes en vloeipapier. En ik zie hier nog andere papiertjes liggen. Als eerste heb ik dit papier. Dan heb ik dit papier. En nog leuk sterretjespapier. En dan van vloeipapier heb ik twee pakken van dit vloeipapier. En ik heb nog roze vloeipapier. Super leuk. En dan zie ik hier nog een pagina met sterretjespapier. Echt heel leuk. En dan zie ik hier dus nog heel veel bubbelenveloppen in. En die zien er zo uit. Zo. En dan van binnen zitten bubbeltjes. En daar gaan jullie bestellingen nu ingepakt, mee ingepakt worden. Echt heel leuk. Dus dit was um, hetgeen wat ik van Lise heb gekregen. En nu ga je de, nu ga je de beelden van Lise zien. Van haar unboxing. allemaal. Ik en Noralie hebben zo net een samenwerking gedaan. En mijn rilsamenwerking zit in deze grote doos die ik nu ga openmaken. Dus, als eerste doen we de lintjes erop. Hier is de doos. Die doen we volledig open. En hier zit alles in. Mega leuk. En nu gaan we het unboxen. Dus ik ga laten zien wat er allemaal in zit. Jullie zien mijn hoofd er niet op, omdat uh, ja, de doos ook een beetje rood is. Dus ik ga het een klein beetje zo zetten. Zo zien we beter. En dan ga ik het eruit halen. Wow, echt mega leuk. Ik ga het jullie laten zien. En nu gaan we alles unboxen. Dus. Als eerste heb ik hier iets verpakt. En doen we open. Dit zijn lintjes. Hier heb ik al eentje. Kijk leuk. En hier heb ik nog een lintje, Ook leuk. Oké, okay, het volgende is ook zo leuk verpakt. Dat doen we ook open. En wat zit daarin? Um, van die briefjes. Hoe heet dat weer? Plakbriefjes. Om zo ergens aan te kunnen hangen. Dus ik heb een hartje. Een auto, denk ik. Een duimpje. En een pijltje. Heel leuk. Oké. Okay. Dan heb ik hier een kralenpakket dat ik had besteld van haar. Echt mega groot. Zo. Echt heel groot. Al deze leuke kraaltjes zitten daarin. in. uw box. Ik zou eens nog los. Of zou dat misschien niet al doen? Dus. Ja, hier zitten heel wat kleurtjes in, maar ik ga het toch niet doen, want het is echt een beetje veel. Dan heb ik hier nog een cadeautje. Dus wij hebben ook zo'n kerstcadeautjes gegeven, waaronder deze spulletjes. En daar zit deze donkere paarse kleuren. Deze leuke trompetschelpjes. En oberhaakjes, maar die laat ik hier eventjes inzetten, dat is iets makkelijker. Dan heb ik hier nog uh, iets wat ik had besteld. En dat zijn uh, holografische zakjes. Die zijn heel leuk. Super. En dan heb ik hier nog een pakketje. Daar zitten allemaal stickertjes in. Thank you stickertjes. Enzovoort. En dat er nog iets in denk ik. Ja. Yeah. Daar heb ik dan confetti nog een los in. En dan leuke knijpkraaltjes. En leuke buigringetjes. En dan is er nog confetti in het zakje. En dan heb ik hier nog een leuk zakje. Die gaan we ook Die is vastgeplakt met twee stickers. Dat stevig. Wow, dat krijg je moeilijk open. Zo. Mega leuk. Hier zitten 3 ja, mm witte kraaltjes in. Heel leuk. Um, dan zitten hier nog sterretjes kraaltjes in. En dan bedels En nog veel meer. Heel leuk. Dus ja. Dan heb ik hier een extraatje. Of nee, dat is geen extraatje. Ik weet al wat erin zit. Dat is... Mijn, dat zijn mijn verlengstukjes. Zilver. En nog een beetje confetti zitten zit er nog in. En dan heb ik nog in dit pakketje. Ook nog leuke steppenzakjes. Ook heel leuk. En wat heb ik hier nog in zitten? Dan heb ik hier nog En nog meer staarkralen. Dat was het voor in dat zakje. Dan heb ik hier nog iets. Ook heel leuk. Ik weet niet hoe ik dat ga openen, maar oei, ik denk het zo. Eens kijken wat hij hierin zit. Gommetjes. Dat had ik dringend eigenlijk wel nodig. Want ik had geen rommen op school. Dus dat komt wel goed uit. Dan heb ik hier een potje met allemaal diamantjes. Ook Leuk. Dan heb ik hier een Twins en Confetti -baantje. Zo. Dan heb ik hier eh, een ramenpapetje. Die is ook echt heel leuk. Dan heb ik hier een klein zakje met wat in. Dan ga ik ook eens een doosje. En wat zit daarin? Daar zitten kraaltjes in. Dan heb ik een kei, maar key leuk zakje. Dat zitten alle blendermiddags. Er zijn er in een totaal 76. Echt mega leuk. Dan heb ik hier uh, speciaal voor you. En veel Helise, veel plezier met de leuke spulletjes. En daar zit een paar oogbellen in. Dan heb ik hier nog een pakketje. Ook een cadeautje voor jou. Uh, gaan we ook eens kijken wat erin zit. Daar zit lippenbalsem in. Heel leuk. Nog meer lippenbalsem. Zoiets had ik vroeger ook altijd. Ik ga eens doen om te kijken waar dat is. Als het mij lukt tenminste. Wow, het zal niet lukken. Dat zullen we dan straks wel doen. Dan heb ik hier nog iets. Hier zitten orbelhaakjes in. Met topjes. En dan heb ik hier denk ik als laatste. Ah nee, het is niet laatste. Dan heb ik hier nog een pakketje. Zullen we zullen ook eens kijken wat erin zit. Mega leuk jas erom. Ik ben heel blij mee. En voor de rest zit er niks meer in. Alleen nog zoiets. Dat had ik nog besteld. Want dat was inbegrepen bij mijn doosje. En ze had die nog liggen. En voor de rest zit er allemaal confetti in. Een thank you sticker. En het was het denk ik. Ja. Dus. Volg ook zeker even mijn account. Ik zal het hier neerzetten. En veel plezier met het kijken. Doei! Bedankt voor het kijken. Doei!